Yo, model. zuigen. Ja! Wow! Hey. What's up, bro? The fuck ben je mosquito? Hey, laat me even zuigen, man. Wat? Wil je mij zuigen? Ja, gewoon zuigen. Weet ik veel. Yo, deze mosquito is gay, ouwe. Wat? Nee, ik ben niet... Wat, ben je gay? Nee, hey, he Ik ben niet gay. Hij is fucking gay, gay? Yeah. gay. oude. Yeah. Is hij gay? Hij is gay. Ik ben niet gay. Ik wil hem zo. Hij is fucking gay.